Om vergelijkingen op te lossen, zou je heel goed een bordje kunnen gebruiken. Maar dat is wel wat anders dan dit bordje trouwens. Neem de vergelijking. 200 is 80 plus 20 keer Q. Ik moet er nu achter komen welk getal er op de plek van de Q ingevuld kan worden, zodat er klopt wat er staat. Een hulpmiddel is een bordje leggen over de 20Q en op dat bordje schrijven welk getal er moet komen te staan, zodat het klopt. In dit geval moet er dus 120 staan. Ik weet nu dus dat 20 keer Q, wat onder het bordje stond, hetzelfde moet zijn als 120 wat op het bordje staat. En als 20 keer Q gelijk is aan 120, dan moet 1 keer Q gelijk zijn aan 6. Want 6 keer 20 is 120. De oplossing van deze vergelijking is dus... Q is 6. Laten we dat wel even controleren. 6 keer 20 is 120, plus 80 is 200. Dus onze oplossing klopt. Nog een voorbeeld. 26c plus 9 is gelijk aan 87. We leggen een bordje op de 26c. En daar moet dan 78 op komen te staan, zodat de vergelijking helemaal klopt. Als 26 keer c gelijk is aan 78 dan moet 1 keer c wel gelijk zijn aan 3. De oplossing is dan ook c is gelijk aan 3. Een snelle controle laat zien dat dit klopt. Een derde voorbeeld. 5 keer h plus 9 plus 2 keer h is gelijk aan 79. Hier moeten we dus eerst de vergelijking korter opschrijven. Dit kunnen we doen door de gelijksoortige termen samen te nemen. In dit geval dus 5 keer h en 2 keer h, dat is samen 7 keer h. De nieuwe vergelijking wordt dan dus ook 7h plus 9 is 79. We leggen een bordje op de 7h en op dat bordje schrijven we 70. Want 70 plus 9 is gelijk aan 79. Nu weten we dat 7 keer h hetzelfde moet zijn als 70. Dan moet h wel 10 zijn, want 7 keer 10 is 70. Als we dit in een stappenplan zetten, moeten we eerst vereenvoudigen als het nodig is dan een bordje leggen op de term met de variabelen, uit met de variabelen komen te staan en met die informatie kun je altijd de oplossing voor de vergelijking vinden. Bordjes leggen kan dus een handige manier zijn om vergelijkingen op te lossen. Wil je nog veel meer handige manieren leren om wiskunde te doen? Abonneer je dan op ons kanaal. Graag tot de volgende keer!